We zijn hier vandaag voor de lancering van Debat Direct. En met de Debat Direct app kan je live debatten van de Tweede Kamer volgen... ...van zowel de plenaire zaal als de commissiezalen. Het feit dat ik live kan volgen wat er gebeurt. Gewoon wat, wat hier besproken wordt in de Tweede Kamer. Als ik naar een debat ben, of wat dan ook, gewoon even wat achtergrondinformatie. Dan is bij deze de app Debat Direct gelanceerd. Dank jullie. We zien ook dat het belang van nieuwe informatie, technologie en sociale media ontzettend toeneemt. Via zo'n app kunnen ze zien welke Kamerlid aan het woord is, namens welke partij, wat de emoties inhouden, hoe gestemd wordt. En dat draagt bij aan een toegankelijke en transparante Kamer. Deel van de informatie die was tot nu toe alleen maar achteraf beschikbaar en nu kan je alles live meekijken uh, en dat is zeg maar rondom de debatten beter georganiseerd, dus het is veel makkelijker om in een bepaald onderwerp te verdiepen en ook daar door de notificaties op de hoogte van blijven. Gewoon uh, met mijn vingertje erop tippen en zeggen en ik zie, ik zie welk debat ik zou willen volgen over welk onderwerp en ik krijg een notificatie en dat is super. Wat daarvoor voor mijn gevoel altijd mee achter gesloten deuren gebeurde is nu wel een stukje meer nou, achter open deuren. Echt iets om trots op te zijn.